Dit is een extra journaal met Bieke Elegems. Welkom bij dit extra nieuws. In Madagaskar werd de veroordeling van milieuactivist Clovis Razafi Malala ongedaan gemaakt. Clovis strijdt al jaren tegen de illegale houtkap in zijn land. Hij laat weten dat hij zijn strijd voor het behoud van het regenwoud onvermoeid zal voortzetten. Volgens Wil jij dat dit nieuws realiteit wordt? Schrijf dan mee geschiedenis tijdens de Amnesty International schrijfmarathon. Want jouw brief kan levens veranderen.